Wij zijn Dorkas. We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is en redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn. Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar het nodig is. Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende veranderingen. ...als effectief instrument om levens van mensen te raken. We kijken mensen in de ogen en trekken met hen op. Wij zijn Dorcas. Een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in binnen- en buitenland. Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten we onze talenten in. Van de winkels tot de boekhouding en projectmedewerkers in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen we ervoor dat Dorcas werkt... Samen is voor ons een sleutelwoord. De vele collega's en samenwerkingspartners in de landen die ons werkterrein vormen, zijn voor ons van levensbelang. En dat geldt ook voor alle die met ons optrekken in Nederland. Zonder hun gebed, giften en inzet bestaat Dorkast Simpelweg niet en vindt het werk geen weg. Wij verbinden mensen in Nederland en mensen in nood. En onze mensen die ter plekke concrete hulp bieden. Dat maakt Dorcas een onmisbare schakel in een groter geheel. Zolang er armoede is en ongelijkheid, zolang er onrecht is en onrust. Zolang is Dorcas nodig. Wij zijn Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.